Uh, uh, goedendag. mijn naam is uh, Arthur Oosterbaan. Ik ben conservator bij Ecomare en ik ga het hebben over uh, duikende vogels. Je hebt allerlei soorten vogels die duiken. En uh, ook al zijn ze van heel verschillende families. Ik heb er uit de collectie van Ecomare heb ik er een paar uh, meegenomen. Uh, hier heb je de eenden, in dit geval een grote Zaagbijke Topper eend en een Zwarte Zee eend. Dan de futen en duikers, dat is een uh, roodkeelduiker en een geoorde fut. Dan hebben we de en de, uh, dus een heel andere familie. Weer een andere familie, dus de aalscholver en de Jan van Gent. Dan hebben we een meerkoet, die ligt hier op zijn kop. Dat is niet voor niks, maar uh, dat, uh, die ligt hier op zijn kop. Dan hebben we een ijsvogeltje en dan hebben we een visliefje en een papegaaiduiker. Uh, allemaal duikende vogels, maar totaal geen familie. En toch heel behoorlijk wat dingen hebben ze vaak hetzelfde. En dat komt omdat ze aangepast zijn aan het leven eh, als duikende vogel. En eh, ja, daarvoor heb je dus bepaalde kenmerken nodig. En die hebben al die vogels onafhankelijk van elkaar in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld. Eh, die algemene kenmerken, dat is allereerst een gestroomlijnde vorm. Dat kan je hier bij deze aalscholder heel mooi zien. Hij moet natuurlijk makkelijk in het water kunnen glijden... En uh, niet al te veel weerstand hebben. Dus gekke kuiven en dat soort dingen zul je bij duikende vogels niet tegenkomen. Uh, dan de poten. Vaak met zwemvliezen. Maar in het geval van de meerkoet en de fuut. Die hebben gelopde poten. Kijk. Gelopde poten. En, uh, maar de meeste hebben zwemvliezen zoals we dat ook wel eenden kennen. Die poten die staan ook vrij behoorlijk ver naar achteren ten opzichte van het lichaam in het algemeen. Bij de zeeduiker is dat dus heel erg extreem. Als je het kaartje even weg dan zie je dat die poten echt helemaal achteraan zijn. Dat is gewoon makkelijk bij het duiken dat die poten waarmee ze dus duiken, dat die achteraan staan. Dan gaat dat beter. Dus die poten zitten ver naar achteren. De snavelvorm is afhankelijk van wat die, wat die eet. Heel veel duikende vogels die jagen op vis. En die hebben een langwerpige, spitse snavel. Uh, zoals de zeeduiker, de aalscholver, de janfagent, uh, de sterns. Die hebben allemaal een spitse snavel. Nou, de grote zaagbek die heeft daar dan ook een spitse snavel. Maar dan met een zaagrandje, zodat je de vissen goed kan vastgrijpen. Maar de eenden, die hebben een heel andere snavel. Maar die jagen dan ook niet op vis die uh, duiken naar uh, bodemdieren, schelpdieren. En uh, ja, die hebben dus een heel andere vorm van de snavel. En ook de meerkoet heeft een heel gek klein snaveltje. Die, uh, kijk, hier zo. En uh, daarmee vakt hij waterplanten. En uh, dat is dus uh, ook een andere vorm. De papegaaiduiker is een apart geval. Die heeft zo'n hele hoge snavel, want die snavel, dat is zijn... Pronkorgaan, daarmee laat hij zien van ik ben een geweldige papagaaiduiker en ik moet ook mooie felle kleuren. En die heeft dus een speciale uh, hoge kiel op zijn snavel. En uh, buiten de broedheid valt dat ding af en dan is hij veel uh, korter en uh, gewoner, zeg maar. Uh, dus dat is uh, uh, over de vorm. Uh, dan heb je ja, die duikende vogels, ze duiken allemaal in het water. Maar ze doen dat op verschillende manieren. De eerste manier, dat is de stootduik. Dat zijn vogels die dus vanuit de lucht naar beneden vallen, zich naar beneden laten vallen. En dan in het water aan de oppervlakte een visje grijpen. Een typische stootduiker is de visdief. Die je dat ook regelmatig ziet doen. En die dus niet echt heel erg diep komt. Een ijsvogel komt al wel wat dieper. Hier heb ik een ijsvogeltje. Die kan al wel ietsje dieper gaan, maar ook niet heel erg diep. Die gaan echt vanuit de lucht. Nou, de meest spectaculaire, dat is een vogel die wij hier op Ecomaro op levend hebben. Uh, maar dit is dan een opgezette. Dit is een Jan van Gent. En die heeft dus een hele speciale houding. Hele speciale houding. Dit is de duikhouding van een Jan van Gent. Dan slaat hij zijn vleugels helemaal naar achteren. En als een torpedo gaat hij dan uh, in het water en dan kan hij nog wel een metertje of vijf diep uh, komen. En uh, op die manier kan hij dus uh, op vis jagen. Dat is, als je dat een keer hebt gezien, het is heel spectaculair om te zien. Heel soms kun je dat op Tessel zien. Ik vind hem even ergens anders. Maar... Nou, even zo groot. Wow. Dat was een Jan van Gent. Die Jan van Gent heeft nog iets leuks. Als je kijkt naar die... Uh... Naar het skelet van de Jan van Gent, dan zie je dat het voorste deel van het skelet, bij de vleugels, hier zo, uh, zijn die botten opvallend zwaar gebouwd en heel stevig. Want deze botten, die moeten dus die klap opvangen in het water. En uh, ja, dat, uh, hij moet niet zijn botten breken. Dus vandaar dus dat die uh, botten heel erg stevig zijn. En uh, dat, is, uh, dat kun je dus ook aan een Jan van Gent zien. Uh, dat zijn de stootduikers. Dan heb je de matig diepe duikers. Die duiken in het algemeen met een sprongetje. Die gaan dus, uh, als ze willen duiken, dan springen ze heel eventjes uit water en gaan dan verticaal. En die zwemmen alleen met hun achterpoten. In het algemeen doen de meeste eenden doen dat. Bijvoorbeeld de zaagbekken, de topper eend. Uh, dit is een topper eend. En ook de futen doen dat. Kun je dus ook heel vaak gewoon zien. Het gaat een beetje met een sprongetje, om van de horizontale naar de verticale houding doen. En ze gebruiken vleugels onder water niet. Het blijft tussen die torpedovorm van het lichaam. En, maar ze kunnen wel heel wendbaar zijn en uh, zo achter vis aangaan. En, uh, dat, uh, uh, en die gaan tot een meter of tien ongeveer. En dan heb je de derde groep van de duikers, dat zijn de echte diepe duikers. Uh, en die, uh, hoe het, die kunnen wel tot uh, 50, 60 meter diep komen. En dat zijn dus de uh, vogels die ook hun vleugels onder water gebruiken om uh, uh, zo diep te komen. Uh, dat zijn dus allereerst de zeeëden die dat doen. Uh, en uh, die zeeëden die. Uh, uh, moeten naar de bodem toe en afhankelijk van hoe diep ze kunnen, ze kunnen dus echt heel erg diep en daar zoeken ze dan naar schelpdieren. De, de papegaaiduiken en de zeekoet en de alk, die doen dat ook. En die kunnen dus, omdat ze hun korte stevige vleugeltjes ook gewoon echt goed kunnen gebruiken, onder water, kunnen ze dus zo diep komen. En uh, dat zijn dus de beste duikers van allemaal. De meest extreme, die hebben we niet in de collectie van Ecomare, want die komt hier absoluut niet voor. Dat is de pinguïn. En die kan met zijn uh, vleugels ook helemaal niet meer vliegen. Maar des te beter duiken en heel diep komen. En uh, die alken en die zeekoeten, ze lijken wel een beetje op een pinguïn, maar ze kunnen nog wel echt wel vliegen. Maar uh, hun vleugels zijn dus heel kort en stevig. Dat is handig voor onder water. In de lucht zouden ze eigenlijk wat groter moeten zijn. Maar uh, ja, dat, uh, uh, ze kunnen nog net vliegen, zal ik maar zeggen. En uh, dus uh, dat, uh, uh, dat zijn de allerdiepste duikers. Uh, tot slot wil ik nog iets vertellen over de kleur. De kleuren van uh, allerlei duikende vogels zijn toch wel heel verschillend. Denk maar aan een ijsvogel. Uh, sommige die hebben, uh, heel veel hebben een witte buik. Dat is camouflage. Het is namelijk, ze jagen immers op vis en uh, uh, voor een vis komt het licht van boven, dus dat is wit. Dus als je een witte buik hebt, dan val je minder op voor een vis en dan uh, jagen je hem niet zo gauw weg. En het uh, uh, gaat niet altijd op en het gaat natuurlijk al helemaal niet op voor de zwarte Zee eten en de meerkoet. Maar ja, die eten dan ook schelpendieren en algen en daar speelt dat natuurlijk helemaal niet. Aalscholven. Uh, heel veel aalscholvers in de wereld hebben wel een witte buik. Uh, onze aalscholver heeft als jong dier, een jonge vogel, heeft wel een witte buik, maar volwassen dieren niet. En uh, die is dus dan de uitzondering. En, uh, ja, en de bovenkant van de vogel ja, kan allerlei kleuren hebben. kan wit of grijs zijn of gekleurd of wat dan ook. Dat uh, maakt dan niet zoveel uit. Uh, Oké. Okay. De volgende keer als je een duikende vogel ziet, kijk dan of het een stootduiker is, of een ondiepe, of een diepe duiker. Of die zijn vleugels gebruikt onder water, dat kun je vaak wel aan het begin wel zien. En uh, ja, als je er meer van wil weten, kom graag een keer naar Ecomare. Ik hoop dat je het leuk vond, ik vind dit soort dingen altijd heel erg leuk.